Goedemiddag. Welkom bij deze demo-video voor um, een Proof of Concept die wij hebben ontwikkeld vanuit ons technisch partnerschap met Stichting Beter Met Elkaar en Gids. Um, we hebben een Proof of Concept ontwikkeld uh, uh, gebaseerd op uh, Solid, IRMA en HTI. Um, we zien dit als een volgende stap op het gebied van ontwikkeling en implementatie van innovatieve digitale zorgstandaarden. Um, Elk van deze drie standaarden, HTI, IRMA en SOLID, hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Die zal ik even kort toelichten. Middels HTI of Health Tools in kunnen personen vanuit een portaalapplicatie naar een moduleapplicatie anoniem een taak starten. Middels IRMA kunnen partijen die een persoon via HTI ontvangen deze persoon identificeren als dit noodzakelijk wordt geacht. Um, en IRMA kan gebruikt worden om uh, bovenop Solid iemand te authenticeren. En middels Solid uh, kunnen personen data uit een applicatie in een eigen datastore of datakluis opslaan. En je zou um, dus op basis van zorgstandaarden data weg kunnen schrijven naar deze datakluis. En vervolgens kunnen personen ervoor kiezen om een datakluis te koppelen aan een portaalapplicatie of aan een module applicatie om uh, informatie in weg te schrijven of in uit te lezen. Um, en zo zorg je er dus eigenlijk voor dat personen vanuit uh, één plek, dat is de gedachte achter Solid, um, kunnen beheren wie er bij welke informatie kan. Um, deze toegang kunnen beheren, maar ook kunnen bepalen welke informatie applicaties kunnen wegschrijven in hun eigen datacluis. Nou, We zitten... We zijn momenteel uh, op een uh, referentieportaal. Uh, uh, dit zou gezien kunnen worden als een uh, PGO, als een cliëntportaal of een wijkportaal. Um, we hebben dit eigenlijk als voorbeeld gemaakt om uh, de proof of concept aan te tonen. Uh, dus let vooral niet te veel op hoe het eruit ziet. Het gaat met name om de achterliggende technische werking. Um, in werkelijkheid zou dit natuurlijk uh, er een stuk gebruiksvriendelijker uit kunnen zien. Maar daar hebben we ons op dit moment niet op gefocust. Um, nou, we hebben uh, verschillende inlogopties op dit referentieportaal. U ziet hier staan uh, IRMA en uh, Google. Um, dit zijn slechts voorbeelden van identity providers. Uh, andere inlogmogelijkheden zijn ook mogelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gewoon uh, gebruikersnaam en wachtwoord. E-mailadres en wachtwoord. Uh, het zou DigiD kunnen zijn. Um, Surf. Uh, zo zijn er verschillende mogelijkheden om uh, in te loggen in portalen. Uh, in deze demo... Uh, ga ik u laten zien hoe dat met IRMA verloopt. Nou, op het moment dat ik op IRMA klik, krijg ik een QR-code. In deze QR-code staat welk attribuut ik van mijzelf moet vrijgeven, zodat ik kan inloggen in de portal. In dit geval is dit alleen e-mailadres. Dus ik verstrek mijn e-mailadres aan de applicatie. En vervolgens logt deze mij in. Aan het portaal. Uh, en je ziet hier taken staan die ik kan starten. En dat zijn dus eigenlijk taken vanuit een andere applicatie dan het portaal zelf. Um, we kiezen er hiervoor om nog geen uh, eigen datakluisje te verbinden. Maar we kiezen ervoor om eerst een e taak te starten. En dat doen we dus middels HTI. Um, dat houdt eigenlijk in dat de applicatie waar ik naartoe ga... ...geen informatie van mij ontvangt, anders dan een pseudo-identifier. Um, dus daarmee weten ze geen persoonsgegevens van mij. Uh, ik kan er in dit geval voor kiezen om al meteen een datakluis te verbinden aan deze applicatie... ...of ik kan doorgaan zonder dat te doen. En zonder dat te doen, dat houdt dus in dat ik anoniem in deze applicatie ga werken. Nou, er wordt er hier een les geopend. Um, nou, ik kan hierin rondkijken... En als ik op een bepaald moment besluit van, hé, hey, ik vind dit interessant, ik wil deze informatie graag opslaan, of wat ik hier doe, opslaan in mijn datakluis, dan verbind ik hier mijn datakluis. Nou, dan krijg ik een uh, scherm waarin ik uh, uh, mijzelf moet authenticeren op mijn datakluis. En voor deze proof of concept gaan we er eigenlijk vanuit dat iemand al een datakluis in bezit heeft. Um, in de toekomst zou het kunnen zijn dat er meerdere aanbieders zijn van datakluisjes die aan strenge eisen voldoen. Nou, ook op het uh, datakluisje, dus op Solid, kan ik inloggen met Irma. Um, net zoals bij een bank uh, moet het kluisje weten, zeker weten dat ik uh, ben wie ik zeg dat ik ben. Um, vervolgens vraagt de module applicatie uh, mijn toestemming om de informatie die ik hier creëer weg te schrijven in mijn eigen datakluis. Nou, Dat zie je hier staan. Het lezen van documenten, het toevoegen van data, het wijzigen en verwijderen bijvoorbeeld van data. Nou ja, in dit geval geef ik daar allemaal toestemming voor. En vervolgens kom ik weer in de les. Nu weet de module applicatie dus wel wie ik ben, omdat zij de informatie moeten wegschrijven naar mijn kluisje... Ik klik hier op uh, gelezen, dat bevestig ik inderdaad. En vervolgens ga ik weer terug naar uh, het referentieportaal um, en besluit ik om mijn SolidPot uh, te verbinden. Nou, dat verloopt eigenlijk hetzelfde als uh, het verbinden van uh, de SolidPot of de datakluis aan de module-applicatie. Ik moet het portaal toestemming geven om te verbinden met mijn datakluis um, en om data op te halen en te lezen en te schrijven omdat ik al ingelogd ben met Irma op mijn datakluis, uh, hoef ik dat nu niet nog een keer te doen. En vervolgens zie je hier de taak staan die ik zojuist heb afgerond. Um, en dan kan ik er van hieruit ook weer voor kiezen om die taak te openen. Nou, Vervolgens zie ik inderdaad dat de oefening is afgerond. Ik kan die oefening weer heropenen. Vervolgens uh, besluiten we dat we eigenlijk uh, contactpersonen willen koppelen. Nou, in het geval van deze Proof of Concept zijn we er even van uitgegaan dat alle personen met een uh, e-mailadres, het dat dat behandelaren zijn. Dus uh, ik log nu in als behandelaar ook weer in het portaal. Via Irma doe ik dat in dit geval. En nu kan ik als behandelaar uh, Remi Lamers zien. Ik heb daar geen toestemming. Ik kan ook mijn eigen SolidPod uh, uh, als behandelaar verbinden. Dus dat uh, regel ik even als behandelaar. Nou, dan doorloop ik dezelfde stappen als de uh, uh, cliënt die ik zojuist heb doorlopen. Ook hier authenticeer ik mijzelf weer op mijn datakluis zodat de datakluis weet wie ik ben. En ik geef vervolgens het portaal toestemming om te lezen en te schrijven in mijn datakluis. Nou, dan is mijn eigen datakluis ook gekoppeld aan het portaal. En dan ga ik vervolgens terug naar de cliënt. Dan refresh ik even. Dan zie ik vervolgens ook dat ik de taak die ik had heropend, dat ik daar kan doorgaan. Ik zie hier een behandelaar staan en ik kan besluiten om deze toegang te geven. In de toekomst zou je hier ook mensen zelf voor kunnen uitnodigen, dus naasten of familieleden, um, uh, om hen toegang te geven tot de data in jouw datakluis. Maar in dit geval doen we dat alleen even met zogenaamde behandelaren. Dan ga ik weer terug naar de behandelarenkant. Even refreshen en vervolgens zie ik hier dat ik kan kijken wat de cliënt heeft. Als ik daarop klik, zie ik vervolgens de module die de cliënt zojuist heeft geopend. Um, en hier zou je een status kunnen teruggeven. Je kan hier van hieruit ook de taak openen. En als ik nu vervolgens als cliënt de toestemmingen weer intrek. Ga ik weer terug naar het behandelarenportaal. Even refreshen, dan zie ik dat ik inderdaad geen toegang meer heb tot de data van de cliënt. Um, en zo kan je eigenlijk als, uh, als persoon kan je, je toegang beheren tot jouw data. Uh, en die data staat dus eigenlijk volledig in jouw eigen kluis waar jij het beheer en zeggenschap over hebt. Nou, tot slot laten we nog even uh, zien hoe de solidpot of de datakluis uh, eruit ziet. Um, ja, de interface van deze datakluis uh, heeft, is zeker nog voor verbetering vatbaar. Maar in principe zouden uh, portaalachtige applicaties deze uh, interface ook kunnen bieden. En gebruik kunnen maken van de API of de services van de Solid. Um, nou, we gaan nu even naar de taak die ik uh, zojuist uh, uh, heb geopend als cliënt. Um, zoals ik al zei, deze wordt weggeschreven nu als uh, FireTask. Uh, Fire is een uh, internationale zorgstandaard. Um, als ik die uh, taak aanklik, dan zie ik hier een referentie naar die taak en de identifier en de status. Uh, dit is voor portaalapplicaties uh, goed om te weten omdat zij die informatie kunnen uitlezen. En ook de module applicatie kan op basis daarvan uh, bepalen wat zij moeten tonen. Um, ik kan ook zien op dit mapje um, met wie ik de taak gedeeld heb. Um, in dit geval zie je dat dat uh, dus Remy is. En Remy was in dit geval de behandelaar. Als ik nu weer terug ga naar het portaal. Um, en daar de toegang intrek. En dan weer terug naar het kluisje ga. En nee, dat duurt even want dat moet even uh, verwerkt worden. Dat zou in de productie setting een stuk sneller gaan. Dan ga ik weer terug naar de taak. En dan zie je hier dat er geen viewers meer zijn. En dat komt omdat ik zojuist de toegang heb ingetrokken. Um, dank voor uw aandacht. Um, we hopen dat u het interessant vond om dit te zien. Mocht u vragen hebben over deze Proof of Concept, dan uh, kunt u via onze website uh, headies.nl contact met ons opnemen. Of via info.gidsopenstandaarden.nl uh, um, Dank u wel voor uw aandacht.